Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Hoi, hier een filmpje over rekenen in schijkende examens VWO. Mijn naam is Wouter Renkema en ik ga je drie lastige vragen laten zien die de afgelopen drie jaar door leerlingen het moeilijkst werden gevonden. Je zit nu te kijken naar het rekenschema, dat is eigenlijk de samenvatting van al het rekenen. Dan zijn die stapjes niet zo heel moeilijk. Het gaat er vaak om dat je dit met wat langere stukken tekst moet kunnen toepassen. We gaan eerst even kijken naar een vraag uit het examen van 2019 uh, over melamine. Nou, een lang verhaal, je kunt het misschien beter even het beeld stilzetten om het even rustig te lezen. Waar gaat het hier om? Het gaat over een handelaar die stiekem een stofje melamine toevoegt aan melk en water erbij. En dan doet alsof de melk dan meer is. Hoe zit dat? Je kunt van 5000 liter melk en een beetje melamine het laten lijken alsof het 7500 liter melk is. Anders gezegd, die melamine die je toevoegt zorgt ervoor dat als je 2,5 tot derde liter water erbij doet... Dat het op 7,5 x 10 tot de derde liter melk gaat lijken. Dus moet er evenveel stikstof in die melamine zitten. Als dat er stikstof zit in 7,5 min 5 is 2,5 x 10 tot de derde liter melk. Nou, hoe moeten we dat verder aanpakken? In de tekst staat hoeveel gram eiwitten per liter melk is. Per 100 milliliter. Dus we kunnen het aantal gram eiwitten gaan uitrekenen. Ik heb hieronder nog een stukje uit de opgave geplakt... Daarmee kunnen we van eiwit naar stikstof gaan en uiteindelijk moeten we dan de hoeveelheid melamine gaan uitrekenen. Nou, eerst even het aantal gram stikstof. 3,3 gram per 100 milliliter dat kun je ook schrijven als 33 gram per liter. Als ik dat keer het aantal liter doe, kom ik op 82.500 gram eiwit uit. Om dat om te rekenen naar gram stikstof heb ik een tekstje eronder nodig. En daar staat dat je het masspercentage stikstof naar het masspercentage eiwit kunt rekenen door keer 6,38 te doen. Hier moet het andersom. We hebben eiwit en we moeten naar stikstof. Dus we delen door 6,38. Dan moet gram stikstof naar gram melamine. Nou, Hoe doen we dat? In melamine zitten een aantal n'tjes. Dus ga eerst kijken hoeveel n ik heb. Dat kan ik doen door het aantal gram stikstof te delen door de massa van één N-atoom. 14,01. Minus 99. En dan heb ik dus 923 mol N-atomen. Kijk ik naar de structuurformule van melamine, hier gegeven, zie je bij die zes pijltjes 6 keer een n staan. Dus een mol melamine bevat 6 mol N-atomen. Dus als ik het aantal mol N-atomen heb en deel door 6, kom ik op 154 mol N-atomen. Melamine uit. Nou, we moeten naar gram melamine, dus dat hebben we dan nodig. He, van mol naar gram, de molmassa nou, Je kunt gewoon gaan uitrekenen hoeveel die is, gewoon even tellen. He, er zijn hier 3 c'tjes, 6n had ik net al gezegd, en ook 6 keer h, dan kun je deze molaire massa mee berekenen. Nou, dan moet ik van mol naar gram, dat is uh, maal, he, mol, ja, molaire massa. En dan zie je dat er. 1,9 x 10 tot de 4 gram melamine uitkomt. Check bij rekenvragen even of de eenheid goed is. Nou, gram in de vraag, dus die is goed. Of de significantie goed is. Nou, we zien hier twee cijfers staan en daar ook en daar ook. Dus, nou, prima, we kunnen hem op twee cijfers afronden. En ook even kijken of het een beetje zou kunnen, dit getal. Dat is misschien wat lastig voor te stellen. Maar als je gaat kijken naar het aantal liter melk, dan zou dit best wel eens kunnen. De volgende vraag uit het examen van 2018, een rekenvraag over energie. Hier ook weer, zet hem even stil om het even goed in je op te kunnen nemen. Waar gaat het hier om? Dit gaat over een stroom waar een stof CHP in zit. En als dat te veel is, meer dan 2%, kan dat explosiegevaar opleveren. Nou, hoeveel erin zit, en dat meten ze dan, en ze meten hier een temperatuurstijging... En die temperatuurstijging komt door een, door een exotherme reactie, je ziet hier een, een mingetal staan, een exotherme reactie van die stof CHP. Nou, om die temperatuurstijging om te kunnen rekenen in hoeveelheid stof, eh, heb je iets nodig wat de soortelijke warmte heet. Nou, vlak boven de vraag staat wat dat is en hoeveel joule nodig is om een gram van een stof 1 Kelvin in temperatuur te laten stijgen. In dit geval is dat 2,4 joule per gram per Kelvin. Met deze getallen moeten we aan de slag. Nou is het lastige dat er niet bij staat hoeveel gram of liter van die stroom je hebt. Dus je moet even zelf iets aannemen. Het gaat om een gehalte, dus je mag elk getal kiezen. En dan kies ik 1 gram, dat rekent lekker makkelijk. Hoeveel is er dan nodig? Er eh, nou Bestaat 7,3 graden temperatuurstijging. 2,4 joule per gram per kelvin. Dus als je kijkt hoeveel energie er nodig is voor die temperatuurstijging. Moet ik 7,3 keer 2,4 keer 1 doen. Is dat 17,52 joule. Nou, dat komt door dat CAP door de reactie. En daar staat min 252 kilojoule per mol. Dus ik ga die 17,52 joule even naar kilojoule omrekenen. Delen door 1000. En dan deel ik het door het aantal kilojoule... Per mol, wat dus in die vraag staat. Dan kom je op dit getal uit, 6,95 10-5 mol CHP. Nou, dan zijn we nog niet klaar. We moeten iets gaan vergelijken. Het gaat hier om een massapercentage. Dus we moeten in ieder geval van mol naar gram. Nou, gelukkig is de molaire massa van die stof gegeven, 152 gram per mol. Dan kan ik dat keer het aantal mol doen en dan heb ik dus 0,0106 gram CHP. Dan moet ik naar pestage en dan moet ik even bedenken hoeveel gram had ik nou aan het begin genomen. 1 gram, nou, lekker makkelijk. Ik kan dus dit deel delen door het geheel 1 gram en keer 100% doen. Dan komt eruit dat er 1,1 massa procent CHP is. Ik rond hem even op twee significante cijfers af. Als je kijkt naar de getallen in de vraag, bijvoorbeeld deze 2,4 moet dat ook. Nou, moeten we alleen nog een conclusie trekken. We hebben dus uit die meting geconcludeerd dat er 1,1 massaprocent is en meer dan 2% leidt tot explosiegevaar. Conclusie, er is geen sprake van explosiegevaar, want 1,1 is minder dan 2. Vergeet niet om die conclusie te trekken, want de staat gaat door berekening na of er explosiegevaar is. Dus dan hoort na de berekening ook een conclusie te komen. De derde en laatste vraag... Een sommetje met KZ uit 2017. Hier ging het om nou, een stof die PAL heet, waarbij een KZ is gegeven. En dan gaat het om een groep, een NH3 groep. En die kan naar plus afstaan en dan zuur reageren. standaard vraag, dit komt eens in de een paar jaar wel weer terug. Hoeveel procent van die aminogroepen is aanwezig in die vorm van NH3 bij pH 8,8? Het lastige van deze vraag is dat 8,8 natuurlijk een basis pH is. Maar ook dan heb je H heel weinig. En dat is het eerste puntje wat je binnen moet haken. H is 10 tot de macht min pH. Of je mag ook H3O zeggen natuurlijk. 10 tot en de macht min 8,8 typ je dan in. 1,58 x 10 9. Ik uh, ga het nog niet afronden. Ik neem eigenlijk een kans even te veel nu. Dit levert je een punt op, hè? ook al snap je de rest niet. Dus zorg dat je dat puntje, ook al heb je haast op het eindexamen, het examen, niet laat liggen. Nou, dan moeten we een kz-vergelijking opschrijven. Daar krijg je bijna ook altijd een punt voor. En dan teken ik even zo'n kriebeltje met NH3-plus als zuurgroep. En de rest teken ik er niet bij. Nou, die staat een H-plus af. En dan hou je een NH2-groep over. Als hier een H-plus van afgaat. Dus dit is dan eigenlijk de geconjugeerde base. Je mag dus ook hier H3-plus zeggen. Nou, de kz die is gegeven, 7,4 x 10 x 10, die vul ik gewoon in. Nou, nu ga ik dit omschrijven. Ik ga aan beide kanten van dit is-teken delen door de concentratie H+. Dan komt deze vergelijking eruit. Want ik moet naar een percentage toe, dus ik ga naar een verhouding rekenen. Nou, dan ga ik H+, invullen. Ja, dus die 10^-9 vul ik in. Denk eraan hè, dat als je dit zo opschrijft eh, op je rekenmachine en niet met zo'n eetje werkt, dat je hem tussen haakjes zet. Dus kijk even of het getal kan. Dan komt 0,467 uit. Dat is de verhouding. Kun je ook opschrijven als 0,467 van die Na2 op 1 van Na3. Dat is de verhouding. Dus in totaal heb ik dan 1,467. Nou, de vraag is: hoeveel procent is de Na3? Nou, dat is die 1. Van de in totaal deze opgeteld 1,467. Doe je dat keer 100%, kom je op 68% uit. Twee significante cijfers. Ik kijk naar de getallen in de vraag. Nou. Blijf hiermee oefenen en zorg dat je ook wat punten haalt. En check ook je significantie en dat soort dingen. Ga dan meedoen aan de 30-dagen-challenge. Ik zie je vast wel daarbij. Vragen kun je stellen via Instagram. Blijf oefenen en succes.